Dag dames en heren, het is vandaag opnieuw erg warm, tropisch warm en dat betekent voor wat verkoeling vanmiddag moet je toch echt de schaduw opzoeken, want de temperaturen lopen in de zonneschijn natuurlijk nog veel verder op. Tropisch warm, we zitten midden in een hittegolf. Halverwege deze ochtend was het al op veel plaatsen in Nederland zomers warm. Met meer dan 25 graden, 26 graden in de buurt van Arnhem onder andere. En ook in het zuiden van Limburg werden dat soort temperaturen gemeten. En het kwik gaat nog verder omhoog, want het zonnetje schijnt vandaag uitbundig En niet alleen vandaag, ook de komende dagen is dat het geval. We zien Nederland duidelijk terug. Pas in de loop van het weekend komt er wat verandering op zetten. Lage druk vanuit het zuiden, met zelfs een aantal regen- en onweersbuien. U komt zondag dichterbij, zondag is het nog droog en tropisch warm, maar de dagen daarna zien we dat met dat lage drukgebied wat vanuit het zuiden op komt zetten, dat we toch wel een ander weerbeeld krijgen. Maar vandaag hebben we dus het weerbeeld wat we ook de afgelopen dagen hebben gezien. Veel zonneschijn, nauwelijks bewolking en hoge temperaturen. In het Waddengebied, daar blijven we net onder de 30 graden steken, maar met een wat hogere luchtvochtigheid zal het voor het gevoel niet veel koeler zijn dan in de rest van Nederland, waar temperaturen tussen de 30 en de 33 graden gemeten worden. En bij dat alles waait een oost- of noordoostelijke wind kracht 2 tot 4. Die wind die zal later vanavond wat in kracht gaan afnemen, Vanavond hebben we in de loop van de avond in ieder geval dezelfde temperaturen als we tijdens de tweede ochtendhelft hadden, oftewel het blijft vanavond nog lange tijd warm. En vannacht dan koelt het nog wel af, kortstondig hebben we dan minimumtemperaturen zo tussen de 14 en de 19 graden. Vannacht is het helder en ook morgen is er nauwelijks bewolking aanwezig en de temperatuur die loopt wederom op naar tropische waarden van 30 tot 33, misschien in het zuiden lokaal wel 34 graden. En wederom waait er niet al te veel wind, dit keer uit een oostelijke richting. Dat zal in de middag op de meeste plaatsen een windkracht 3 zijn. Zaterdag hetzelfde weerbeeld. Veel zon, hoge temperaturen, misschien zelfs wel tot een goede 34 graden aan toe. En zondag sluit ik zelfs niet uit dat in het zuiden van Nederland lokaal 35 graden gemeten wordt. Belooft de warmste dag te worden met veel zonneschijn. Maar later dus wel de komst van wat sluibewolking met name vanuit het zuiden. En dan hebben we na het week -einde een wat ander weertype. Een wat broeierige weertype, want regelmatig breekt de zon nog door. Soms valt er een bui, daarbij is ook onweer mogelijk. En temperaturen gaan naar beneden, maar koud wordt het zeker niet, wat ik al zei, met dit soort temperaturen en soms een bui is het waarschijnlijk zelfs een beetje broeierig en heel belangrijk, de temperaturen blijven waarschijnlijk nog een tijdje boven de 25 graden en dus zal ook de hittegolf nog steeds aanhouden begin volgende week. Fijne dag verder.